Hé hey bestuurder, wat goed dat je je verdiept in de open club. Ben je enthousiast en denk je bij jezelf, waar moet ik nou beginnen? Om je verder op weg te helpen hebben we een aantal stappen opgesteld. Zie het als handvatten. De invulling en aanpak is namelijk aan jou. Stap 1. Luister naar je leden. Kijk binnen je club waar de krachten, talenten en mogelijkheden liggen. Wat zijn de ambities? Wat is je visie? Zo heeft een vereniging een maand lang verschillende leden op een vaste avond bijeengebracht. Niet alleen voelen de leden zich nu veel meer betrokken bij de club, ze hebben ook een visie gevormd die door iedereen gedragen wordt. Stap 2. Luister naar je omgeving. De mensen op en rondom de club. Wat willen bijvoorbeeld de ouders van jeugdleden? Of mensen uit de buurt? Een andere vereniging speelde in op de behoefte van sponsoren door werkplekken aan te bieden met een sportlidmaatschap. Dit leidde tot meer betrokkenheid met de buurt, een betere bezetting van de accommodatie en een toename van het aantal leden. Stap 3. Grijp je kansen. Je weet nu waar de krachten en mogelijkheden van je club liggen en je hebt ontdekt wat de wensen en behoeften van je leden en je omgeving zijn. Is er een manier om deze samen te brengen? De oudere leden van een tennisclub waren fysiek niet meer in staat te spelen, maar wilden wel graag lid blijven. Daarom is er speciaal voor deze groep een jeu de aangelegd die gemaakt is van gravel van oude tennisbanen. Stap 4. Werk samen. Wie kan je helpen om de kansen te realiseren? Ga in gesprek met organisaties en verenigingen in jouw omgeving om te kijken wat ze voor jou kunnen betekenen en andersom. Laten we het nog één keer op een rijtje zetten. Stap 1. Luister naar je leden. Stap 2. Luister naar de betrokkenen en de buurt. Stap 3. Grijp je kansen en speel in op stap 1 en 2. Stap 4. Werk samen. En na stap 4 komt eigenlijk gewoon weer stap 1. Het is namelijk een continu proces. Je begint alleen niet opnieuw, je gaat verder. En zo maken we onze club toekomstbestendig. Door meer mensen langer aan onze club te binden. Is het je toch niet duidelijk? Onze coaches staan voor je klaar om samen van jouw club een open club te maken. Kijk voor meer informatie op sport.nl slash openclub.